DJI heeft de Mavic 3 Enterprise toestellen gelanceerd en in deze video gaan we je daar alles over vertellen. In de Mavic 3 line-up hadden we al de consumententoestellen van de gewone Mavic 3 en de Mavic 3 Cine, speciaal voor cinematografie. Maar daar komen nu de Enterprise varianten bij met op dit moment de Mavic 3 Enterprise en de Mavic 3 Thermal. Deze toestellen zijn gebaseerd op het Mavic 3 platform en zien er daardoor heel gelijkend uit als de Mavic 3 en beschikken ook veel over dezelfde standaardfuncties. Zo zijn bijvoorbeeld de batterijen van het toestel hetzelfde, net als de gewone Mavic 3 series en daarmee vliegt het toestel in optimale omstandigheden tot maximaal 42 minuten. Verder, als je naar het toestel kijkt en de looks van het toestel, dan zie je ook wel ontzettend veel gelijkenissen met die Mavic 3. Maar er zijn wel een paar dingetjes anders aan deze Enterprise-series. En daarmee beginnen we eigenlijk met de payload SDK-poort bovenop het toestel. Die kennen we ook al een beetje van de Mavic 2, want dat is de poort waar je de optionele modules mee op het toestel kan klikken. Er zit een USB-C aansluiting waarmee die modules dan verbinding maken. En daarnaast zitten twee schroefgaatjes waarmee die modules vastgezet worden. In tegenstelling tot de Mavic 2 Enterprise zitten dergelijke modules niet meer standaard bij het toestel. Bij de Mavic 2 was de speaker en de spotlight altijd standaard inbegrepen. Bij de Mavic 3 Enterprise is dat niet het geval. En de producten die er zijn zijn ook iets anders. We hebben op dit moment alleen een RTK module en een speaker module beschikbaar voor de Mavic 3 Enterprise. Wat wel anders is, is dat de payload SDK echt als software development kit is vrijgegeven... ...waardoor ook voor de Mavic 3 op deze aansluitingsport door derde partijen... Uh, ...mogelijke modules gemaakt kunnen worden. Dus dat biedt mogelijkheden voor de toekomst. Een ander verschilletje is en een van de accessoires die bij de Mavic 2 bovenop die aansluiting moest... Is de beacon en die zit tegenwoordig standaard bij de mavic 3 in het toestel gebouwd. Aan de achterzijde tussen de boven sensoren zit flitslicht standaard ingebouwd zodat je deze niet meer als losse module bovenop hoeft te zetten maar ook in combinatie met de RTK module of de speaker altijd die beacon tot je beschikking hebt. Nou, verder qua toestel zei ik al lijkt het heel erg op de mavic 3 op wat kleine detailjes na en dat zie je ook onder andere aan de obstacle avoidance sensoren. Je hebt rondom obstakeldetectie met een iets ander principe dan we bij de voorgaande toestellen gewend waren. Want bij de Mavic 2 en dergelijke was het eigenlijk altijd twee cameraatjes per zijde om 3D te kunnen zien. En bij de Mavic 3, ook bij de gewone, is dat wat aangepast door hele wide-angle sensoren te gebruiken die veel meer op de hoeken van het toestel zitten. En door die hele wide-angle sensoren op de hoeken te zetten, zijn dus bijvoorbeeld de sensoren hier aan de achterkant niet alleen de 3D-sensoren naar achter, maar ook in combinatie met een van de voor-sensoren de 3D-sensoren naar de zijkant toe. Dus op die manier kun je met vier sensoren op de hoeken volledige 360 graden opzetten. Detectie doen en daarnaast heb je aan de boven en aan de onderzijde twee cameraatjes zitten voor de obstakeldetectie en het vision positioning systeem aan de onderkant. Wat wel nieuw is op van deze obstakelsensoren is dat de Mavic 3 Enterprise beschikt over APAS 5.0 en APAS is het advanced piloting system wat uh, ...uit zichzelf deels objecten kan ontwijken en doen op het moment dat je dat hebt geactiveerd. Dus daar hebben ze weer wat softwarematige verbeteringen aan toegevoegd... ...om van 4.0 naar APAS 5.0 te gaan. En verder in grote lijnen lijkt het heel erg op de Mavic 3... ...en heeft het wat dat betreft ook heel erg veel gelijkenissen. Maar van die Mavic 3 Enterprise hebben we dus verschillende varianten. We hebben de Thermal en we hebben de Enterprise. En de Enterprise is eigenlijk het toestel waar we mee beginnen... En dat is eigenlijk in basis een RGB toestel. Op het moment dat je naar die camera kijkt, dan zul je heel veel gelijkenissen zien met de Mavic 3 en de Mavic 3 Cine. Maar er zijn wel wat dingetjes anders. In basis is het principe hetzelfde, waarbij je een grote hoofdcamera hebt en daarboven het telezoom zoomlensje hebt. Maar het verschil is dat de camera een andere insteek heeft. En daardoor heeft deze camera ook geen Hasselblad logo meer op de voorkant. Want hij beschikt niet over de Hasselblad kleurprofielen die in de Mavic 3 Cine onder andere wel zitten, speciaal voor cinematografie. Maar deze camera is meer geoptimaliseerd voor mapping en inspectie Misschien beschikt daardoor niet over die kleurprofielen, andere opnameprofielen, maar heeft wel een soortgelijke Micro Four Thirds foto en video's erin zitten. voornamelijk voor dat mapping gedeelte. Dus de hoofdcamera is een 20 megapixel camera en heeft als belangrijk verschil ten opzichte van de gewone Mavic 3, dat deze camera wel een mechanische sluiter heeft, wat voor mapping enorm gewenst is. In combinatie met de RTK module beschikt het toestel ook over dezelfde timesync capaciteiten die zijn grotere broertjes, de Mavic 3 of de ma eh, matrice 30 en de matrice 300 hebben. Maar op het moment dat je met RTK vliegt, die geopositie of centimeter nauwkeurig in de foto kan worden opgeslagen zodat je voor mapping altijd de exacte locatie hebt. Het lensje daarboven is een half inch sensor met een 12, mm, 12 megapixel lens en die is qua zoomniveau ongeveer 7 keer optisch ingezoomd ten opzichte van die hoofdcamera. En daardoor kom je dus in combinatie met de hoofd- en de zoomcamera op 7 keer optische zoom. En in totaal in combinatie met de digitale zoom op 56 keer hybrid zoom. Dit is dus eigenlijk het standaard RGB-toestel voor zowel mapping als visuele inspecties. En op het moment dat je daar thermisch aan toe wil voegen, kom je dus bij de Mavic 3 Thermal uit. Qua toestel eigenlijk hetzelfde met als grote verschil dus dat verschil in camera. Het principe van de hoofd- en de zoomcamera is ook eigenlijk hetzelfde aan de gewone Enterprise. Alleen is die hoofdcamera wel heel erg veranderd. Want voor de extra ruimte die nodig is voor de thermocamera is die wide camera een stuk gekrompen en is die wide camera eigenlijk hetzelfde 48 megapixel cameraatje als we kennen van de Mavic 2 Advanced. Het principe met de zoomcamera is nog steeds hetzelfde, dus je hebt dat zoomcameraatje erboven zitten wat 7 keer optische zoom en totaal 56 keer hybrid zoom brengt. Maar de ruimte die dat kleinere wide cameraatje heeft gemaakt, zorgt ervoor dat die thermische camera daarnaast zijn plek heeft gevonden. En daarnaast er dus de thermische camera in. ...die qua resolutie en specificaties redelijk gelijkend is aan de Mavic 2 Enterprise Advanced. Qua thermisch gebied dus niet echt een hele grote upgrade of verandering. Qua kijkhoek en alles is dat vrijwel hetzelfde. In vergelijking tot de Mavic 2 Enterprise Advanced zit het verschil voornamelijk in het feit dat je in die thermische variant... ...toch nog steeds best wel flinke optische zoomcapaciteiten hebt door het gebruik van die twee verschillende RGB-cameraatjes maar door de kleinere wide camera is dit toestel wel minder geschikt voor mapping. Daar moet je eigenlijk de gewone enterprise voor hebben. Ook dit toestel kan met de RTK module en dergelijke overweg. Dus wat dat betreft zijn die capaciteiten volledig hetzelfde. Naast het toestel is ook de remote iets anders ten opzichte van de gewone Mavic 3. Ook deze lijkt ontzettend veel op de RC Pro die we kennen van de gewone Mavic 3. Maar dit is de RC Pro Enterprise en qua looks zou je dat niet direct zien behalve de stickers en de naampjes op de achtergrond. Maar de Enterprise versie heeft voornamelijk wat hardware verschilletjes. De Mavic 3 Enterprise toestellen en dus ook de RC Pro Enterprise draaien op OcuSync Enterprise, de nieuwste videotechniek van DJI. En daardoor is de hardware daarvoor wat anders in de remote. En daardoor heeft de remote ook twee extra antennes. Waarbij de gewone RC Pro alleen deze uitklapbare antennes als antennes erop zitten, zitten bij de RC Pro Enterprise aan de onderkant ook nog twee panel antennetjes in de body zelf gebouwd die samen met de antennes daarboven voor vier antennes zorgen. Dat is iets wat we ook al zien in onder andere de M30 omdat OcuSync 3 Enterprise uh, totaal vier antennes kan gebruiken voor een betere verbinding. Daarnaast is de processor in de RC Pro verbeterd omdat de app die we gebruiken voor de Mavic 3 Enterprise de DJI Pilot 2 app is. En de Pilot 2 app is een stuk zwaarder dan de DJI Fly app die bij de gewone Mavic 3 toestellen zit. Dus vandaar dat de processor een stuk uitgebreider en krachtiger is in de RC Pro Enterprise. Zodat die die zwaardere app en het gebruik van de verschillende camera's en dingen vloeiend kan weergeven. Verder qua formaat, qua gebruik, scherm en poorten is de RC Pro, eigenlijk, de RC Pro Enterprise eigenlijk vergelijkbaar met de RC Pro die we van de gewone Mavic 3 kennen. Nou, voor alle Mavic 3-toestellen geldt dat er ook softwarematig wat dingen mogelijk zijn. Waar we aan het begin al over hadden, hebben we aan de bovenkant de payload SDK-poort, waar dus nu ook door derde partijen kleine modules voor gemaakt kunnen worden. Je hebt natuurlijk op een Mavic een beperkte payload, maar het biedt wel mogelijkheden om daar bepaalde integraties of modules voor te maken. Daarnaast is vanaf de lancering de Mobile SDK beschikbaar, waardoor derde partijen apps en software kunnen maken die via de remote kunnen integreren met het toestel om derde partij apps te gebruiken met de drone. De Cloud API die met de Pilot 2 app is geïntroduceerd is ook beschikbaar op de Mavic 3. En die software, Mobile Software Development Kit is ook wel een hele belangrijk verschil ten opzichte van de gewone Mavic 3. Want de Software Development Kit zal voor de gewone Mavic 3 niet beschikbaar komen. Waardoor er voor de gewone Mavic 3 geen derde partij apps gemaakt kunnen worden. En bij de Mavic 3 Enterprise is dus dat wel het geval. En als laatste voor het gebruik van de Mavic 3 Enterprise voor mapping toepassingen... ...is natuurlijk DJI Terra helemaal geoptimaliseerd om de foto's uit de Mavic 3 Enterprise volledig te kunnen verwerken in een mooi 2D of 3D model voor Mapping toepassingen. Nou, in deze video hebben we geprobeerd kort uit te leggen wat er nieuw is en wat de verschillen zijn in de Mavic 3 Enterprise serie. Mocht je nou meer over deze toestellen willen weten of een van deze toestellen willen aanschaffen, dan kun je uiteraard terecht op dronland.nl of in onze winkel.